Dit is de Metaalkathedraal en dit is het grote omkeer-event van de NSVP en eigenlijk is het één groot prijzenfestijn. Ja, vandaag hebben we het natuurlijk over de, de, de challenges die zijn ingestuurd. Wij hebben in samenwerking met het NSVP een skills challenge uh, georganiseerd. Aan iedereen die zich wil inspannen om jongeren uh, aan werk te helpen. Maar niet alleen voor nu, maar ook vooral in de toekomst. Omdat wij denken dat er zoveel gaat veranderen op de arbeidsmarkt. En hoe bereiden we de jongeren nou goed voor om ook in de toekomst gewoon een baan te vinden. Iets te doen wat ze leuk vinden en natuurlijk uh, mee kunnen gaan in die veranderingen. Vandaag op het omkeer-event heeft het publiek gezegd dat moet winnen, YQ! Ja, dat is heel graag natuurlijk, omdat, uh, omdat het een publieksprijs is. Er waren uh, acht pitches, uh, onder uh, hoge spanning moest dat gepresenteerd worden. <laughs> ja, als je dan uh, gewonnen hebt, dan is dat alleen maar hartstikke gaaf. We zijn ontzettend blij, maar echt heel erg leuk. Sowieso is het een heel pro mooi project waar we mee bezig zijn. Maar we weten ook dat de leraren in de wijken, rondom de maakplaatsen hierop zitten te wachten. Dus we maken ook hun blij. En dan waar uh, de middag over gaat, dat is uh, de lunch Challenge, uh, bijvoorbeeld als je iets gezonds uh, zou willen eten op het werk en daar ligt toch eerst die chipszak en de appel ligt zeg maar een paar meter verderop, dan ga je toch die chips pakken en een nudge zou zijn dat die appel iets dichterbij zou liggen. We willen heel graag competitie uitlokken tussen collega's en dat zichtbaar maken, dus heel transparant maken naar iedereen toe. Ja, ik vond vandaag het debatgedeelte superleuk, waarbij we echt zelf ook de kans kregen om iets bij te kunnen dragen aan deze dag en zo elkaar eigenlijk inspireren. Dit jaar hebben we 18 scripties, master thesis, binnengekregen. De ochtend vond ik heel goed en vanmiddag was ik zeer verrast eigenlijk door, de, door de wetenschappelijke kant van, van gedrag in organisaties. Veel diversiteit en heel sprankeling daardoor. Nou, het is echt van nu, dus je bent er helemaal bij op het gebied van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe kennis die er is. En daar ga ik heel verrijkt mee naar huis. Keer mee om en volg onze initiatieven. Omkering.innovatief enwerk.nl